Welkom bij deze overweging met als thema Adams dutje. Slapen en ontwaken gaan niet alleen over nachtelijke slaap, het zijn ook termen die synoniem zijn aan leven in de illusie en het doorzien van de illusie, ofwel het bewustzijn van de andere lagen van zijn. Met dit onderwerp, Adams dutje, wilde ik de illusie en de dimensie voorbij de illusie wat verder onderzoeken. Iedereen heeft wel eens van het Bijbelverhaal gehoord waarin God een rib neemt uit Adam en daarvan de vrouw maakt. Ook voor mensen die niet zijn opgegroeid met de Bijbel is dit een bekend verhaal. Het is ook een fascinerend, opmerkelijk of misschien zelfs onlogisch verhaal. Immers. Waarom zou God een rib uit Adam nodig hebben om een vrouw te kunnen maken, terwijl hij de man direct en geheel uit aarde klei of zand heeft gemaakt? Adam komt van het woord ademen, dat aarde betekent. Adam betekent ook mens. Niet man, maar mens. En Eva staat voor de levende. En samen zullen zij op zoek gaan naar elkaar, zo staat er in de Bijbel. Eigenlijk staan er twee scheppingsverhalen in de Bijbel, Genesis 1 en Genesis 2. In Genesis 5 komt Genesis 1 nog een keer terug. In Genesis 1 wordt de mens als eenheid, als één wezen geschapen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En voordat God deze ene tot twee maakt, laat Hij een diepe slaap over Adam komen. Tijdens deze slaap ontstaat vanuit de ene de twee, de wereld van de afscheiding en dualiteit, de wereld van tegenstellingen wordt geboren. Maar nu komt het meest opmerkelijke waar vaak overheen wordt gelezen. Adam wordt niet wakker nergens staat dat hij ontwaakt, nergens valt te lezen dat hij zijn ogen opendoet. Ja, God brengt Eva bij hem en ja, Adam zegt daar iets over, maar kunnen we daaruit concluderen dat Adam wakker is? Voor mystici is deze passage aanleiding om te veronderstellen dat hier een voorstelling van diepere betekenis wordt geschetst dat dit een vingerwijzing is naar de illusionaire werkelijkheid, want droom staat, waar de mens in leeft. En net zoals we in onze dromen meestal niet door hebben dat we dromen, zijn we ons in onze aardse vorm en werkelijkheid niet bewust van onze onverdeelde staat van zijn, van het grotere wezen dat wij zijn, van de werkelijkheid aan de andere kant van de slaap. In dit verband dacht ik ook aan een van mijn favoriete verhalen. Het komt uit de hindoe traditie. In dit verhaal vraagt Narada aan de god Vishnu of hij hem de illusie van Maya wil laten zien. Dat is goed, zegt de god Vishnu, maar laten wij eerst even een wandelingetje maken. En dat doen ze. Na verloop van tijd wandelen ze in de woestijn en hebben het erg warm. De god Vishnu zegt dat hij even wil rusten. Hij vraagt aan Narada, zou jij misschien een glaasje water voor mij willen halen in het dorp daar Natuurlijk wil Narada dat voor zijn meester doen en hij gaat op pad. Hij klopt aan bij een huisje waar hij kijkt in de mooiste ogen die hij ooit heeft gezien. Het zijn de ogen van een meisje waar hij op slag verliefd op raakt. Hij vergeet direct het water waarvoor hij was gekomen. De vader van het meisje biedt hem aan om tegen kost en inwoning voor hem te komen werken. En dat doet Narada. Na verloop van tijd mag hij het meisje huwen en ze krijgen een paar prachtige kinderen. Na een jaar of twaalf breekt het noodlot aan. Een vreselijke storm gaat keer in het dorp. Het nood weer verandert het dorp in een modderpoel. Narada moet vluchten, neemt zijn vrouw en een kind bij de hand zet de jongste op zijn schouders en probeert zich een weg te banen door de modderstroom. Maar de stroom is te heftig. Zijn vrouw laat de hand van Narada los en hij verliest haar uit het oog. Ook zijn kind gaat ten onder in de modderstroom. En uiteindelijk glijdt zelfs de jongste van zijn schouders af. Narada probeert zichzelf op de kant te slepen, wat uiteindelijk lukt. Uitgeput legt hij zijn hoofd op een steen en verliest het bewustzijn tot hij heel zacht een bekende stem hoort zeggen. Hé, hey Narada, ben jij daar eindelijk? Ik wacht al bijna een half uur. Heb je het water voor me meegebracht? Dit verhaal van Narada omschrijft de illusie. De aardse werkelijkheid is als een droom. Het leven in de dualiteit in de wereld van tijd en ruimte is slechts zeer tijdelijk. Een oogwenk een zeepbel zelfs, volgens het boeddhistisch geschrift. In het mystieke gedicht dat we vandaag lazen van Hasrat Gaan wordt ook over dit vergeten van de andere wereld gesproken, het verlangen naar de andere wereld, maar het niet kunnen bereiken van de goddelijke laag van zijn. Voor sommige spirituele groeperingen is de realisatie aanleiding om zich af te keren van de wereld zich terug te trekken, soms zelfs niet alleen innerlijk, maar ook heel fysiek, door afgezonderd te wonen in een berghut of klooster. En dat zou voor sommigen een juiste weg kunnen zijn. Anderen vinden juist dat we niet voor niets op deze wereld zijn, zoals Stuart Wild, een spiritueel leraar waar ik in de jaren negentig mee in aanraking kwam. Hij zei, je bent hier om het leven te ervaren niet om eraan te ontsnappen. En in het hindoe geschrift worstelt Arjuna met diezelfde vraag. Wat is beter, welhandelen of niet handelen? Het antwoord uit de Bhagavad Gita is dat beide goed is, maar het welhandelen net iets hoger wordt geacht. Maar op welke wijze zouden we moeten handelen? Ook daar geven de oude geschriften antwoord op. Er wordt in diverse geschriften gesproken over het ZELF, waarbij in het ene geschrift het ZELF staat voor het hogere deel van ons zijn, het werkelijke deel, dat voorbij de afgescheidenheid leeft, en in andere geschriften wordt juist gesproken over zelfverloochening Gebruik van de term ZELF is daarmee verwarrend, want welk ZELF wordt bedoeld? Ik zou voor nu graag de term hogere zelf willen gebruiken voor dat deel van ons dat in de eenheid leeft. Dat deel dat zowel mannelijk als vrouwelijk is geschapen. Dat deel dat niet in de illusie verstrikt is geraakt. Voor het aardse zelf zou ik de term persoonlijkheid willen gebruiken. Voor het samenspel van rollen die wij zijn in onze verschijningsvorm op aarde. Het woord persoon komt van het woord persona dat masker en rol betekent. Net als in een toneelstuk. Bij een toneelstuk worden archetypische personages en bijbehorende rollen vaak uitvergroot. Maar ook in de sociologie wordt de term rollen gebruikt. Ieder mens speelt tegelijkertijd en afwisselend diverse rollen in het leven. Deze rollen worden gedefinieerd in relatie tot de werkelijkheid buiten ons. Zo zijn we zoon of dochter, broer of zus, vader of moeder, vriend of vriendin, man of vrouw. We zijn opgegroeid in een bepaald land en cultuur en oefenen een bepaald beroep uit, al naar gelang onze interesses en talenten. Een groot deel van onze persoonlijkheid wordt dus gevormd door de plaats waar onze wieg heeft gestaan. De illusie is nu dat we ons er vaak niet van bewust zijn dat we ons deze rollen hebben eigen gemaakt. Veelal identificeren we ons met deze rollen en gedragen we ons dien overeenkomstig. Vanuit onze omgeving kleven er ook verwachtingen aan de rollen die we spelen. En zo kunnen we verstrikt raken in ons samenspel van personages die we zijn en vergeten we wie we waren voordat we in onze rollen belanden. Verlaat uw vader en uw moeder, zei Jezus. Mogelijk was dat een oproep om uit de aardse rollen te stappen. En richt u tot uw vader die in de hemelen zijt. Vraag jezelf af, hoe zou ik handelen wanneer ik vrij zou zijn van mijn rol? Welke impuls ervaar je vanuit je hogere zelf? Dat is ook waar Paulus toe oproept in zijn brief aan de Romeinen om niet toe te geven aan de impulsen van de nacht, aan de bras en slempartijen. Dat betekent niet toe te geven aan de materialistische verlangens van de persoonlijkheid. Paulus moedigt ons aan om ons te omgorden met de wapens van de liefde. Die omschrijving zou ik zelf niet gekozen hebben, maar geeft wel beeldend weer waartoe hij mensen uitnodigt. Hoewel we het misschien niet zo snel herkennen, is het een vorm van zelfverlogening, het opgeven van de lagere impulsen van de persoonlijkheid om te werken aan vrede en harmonie, door de werktuigen van de liefde te gebruiken. Gede Peruker schrijft daar ook over in zijn boek Het pad van medendogen. Waar het om gaat, zegt hij, is het offeren van het lagere zelf op het altaar. De toetsteen op de spirituele weg is onpersoonlijkheid. Laten we echter niet menen dat al worden de woorden zelfverlogening en offer vaak gebruikt, ze een verlies van iets waardevols betekenen. Integendeel, in plaats van een verlies is het een niet te beschrijven winst. Het opgeven van dingen die verlagen die iemand klein en onbeduidend maken, of zoals ik zou zeggen, die ons gevangen houden in de persoonlijkheid, betekent het afwerpen van onze boeien en het verwerven van vrijheid, de rijkdommen het innerlijke te leven en bovenal zelfbewuste erkenning van onze wezenlijke eenheid met het al. Zelfverlogening, kan dus ook worden vertaald met onzelfzuchtigheid. Het spirituele pad van ontwaken wordt volgens WQ Judge gekenmerkt door een oprecht en intens verlangen om geleid, beheerst en geholpen te worden door het hogere zelf. Door datgene te doen en met geduld of vreugde te ondergaan, wat het hogere zelf als training en ervaring voor ons in petto heeft, door zoveel mogelijk stap voor stap, elke dag weer, het louter persoonlijke zelf terug te dringen. Hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Wel, onlangs had ik een gesprek met mijn vriendin de non Theresa over hoe haar congregatie invulling heeft gegeven aan de drie christelijke geloftes van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Zij doen dit op een andere manier dan traditioneel wordt gedaan. De gelofte van armoede gaat dan niet over het geen persoonlijke eigendommen hebben of afhankelijk zijn van anderen voor levensonderhoud. Het gaat om onthechting van materiële zaken en bereid zijn om deze materiële zaken en ook de eigen tijd in te zetten ten behoeve van anderen waar nodig. Het gaat dan over dienstbaarheid aan de medemens boven persoonlijke rijkdom. De gelofte van kuisheid focust zich traditioneel op het afzien van seksuele gemeenschap en dit wordt door deze congregatie gezien als een vrijheid in plaats van een leemte in hun leven. Doordat zij zich niet binden aan een enkele persoon geeft dat de ruimte om liefde te ontwikkelen voor ieder medemens en bij te dragen aan de opbouw van waardevolle relaties tussen mensen onderling. De gelofte van gehoorzaamheid lijkt te gaan over het opgeven van de eigen wil, het moeten handelen volgens de wil van een ander, van een superieur. Dit werkt in tegen het ontwikkelen van de eigen volwassen kwaliteiten en tegen het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Maar zoals het oorspronkelijke woord schema uit de Bijbel wordt vertaald, zou het eerder gaan om een actief luisteren. Daarmee wordt bedoeld het luisteren naar de innerlijke stem, het gehoor geven aan impulsen van liefde en wijsheid, het volgen van het pad van de ziel. Dat ontstuwt richting vrede en harmonie, richting eenheid. En zo gaat zelfopoffering niet over het wegcijferen van het eigen ik en de eigen behoeften ten faveuren van anderen. Integendeel, het gaat over heel bewustzijn van de eigen volwassen talenten en de keuze deze onbevooroordeeld in te zetten ten behoeve van anderen, om zo mee te kunnen bouwen aan een wereld van vrede, verzoening en harmonie. Hoe herkennen we het verschil tussen impulsen vanuit ons diepere zelf en de behoeften en neigingen vanuit onze persoonlijkheid? Een eenvoudige vraag die we onszelf kunnen stellen is de vraag of we dit of dat ook zouden doen of willen wanneer we een, in een andere tijd zouden zij geboren. 2 In een andere cultuur zouden zijn opgegroeid. 3 In het lichaam van het andere geslacht zouden zijn geboren. 4 Een ander beroep zouden hebben uitgeoefend. 5 Een andere plaats in het gezin zouden hebben gehad. 6 In een tegenovergestelde financiële situatie zouden zijn opgegroeid. 7 een andere persoonlijke relatie met een bepaalde persoon of situatie zouden hebben gehad. En zo kunnen we nog meer van dergelijke vragen stellen aan onszelf. Deze vragen leggen bloot hoe de wensen en verlangens die we hebben zijn gevormd door de plaats en tijd waarin we zijn opgegroeid en waarin we leven. Wanneer je je kunt voorstellen dat je vanuit een andere hoedanigheid, afwijkend zou handelen of denken over een situatie of persoon, dan is het raadzaam om stil te staan bij het verlangen van je ziel, van je hogere zelf. Is er een hogere manier, een liefdevollere manier, een wijzere manier waarop je zou kunnen handelen? Het nieuwjaarsgebed van Hasrat Inyat gaan is een oproep om vanuit onze ziel te handelen om persoonlijke wrevel los te laten, om vrij en liefdevol met anderen om te gaan, ondanks dat wij menen vanuit onze persoonlijkheid dat anderen ons pijn hebben gedaan. Het is een oproep om te vergeven, ons te verzoenen, om ons te laten leiden door ons hogere zelf. En ik wens ons allen toe dat ons dat dit jaar gelukken mag dat we ons kunnen en durven laten leiden door ons hogere zelf, door onze diepere impulsen te volgen die we vanuit onze ziel ervaren, impulsen die ons naar eenheid leiden. En net zoals Michel schouwenaar altijd zei, zeg ik aan het begin van dit nieuwe jaar ook, ik wens ons allen een gelukkig nieuwjaar, een jaar waarin het ons gelukken mag. En dan kunnen wij, vrij en onbevooroordeeld, ons licht laten stralen en een licht zijn voor anderen in de wereld. Laten we elkaar helpen onze innerlijke vlammen brandenden te houden. Daarover gaat het lied dat volgt op deze overweging.